Je lult altijd zoveel natuurlijk, daar word je zo moe van. <laughs> Een vraag, David, mm. van Willemien. Willemien die zegt... Um, ondanks dat mijn werk een combinatie is van mijn passie en mijn talent kom ik niet met meer energie thuis dan waarmee ik ben weggegaan. Ik word eigenlijk gewoon moe, dus ik neem het vermoeide gevoel voor lief omdat het bijdraagt aan mijn passie, maar ik merk dat ik meer rust moet nemen omdat ik anders geen energie meer overhoud voor andere belangrijke zaken in het leven zoals mijn partner en mijn vrienden. Wat gaat er mis? Nou weet je, wat er exact misgaat kan ik niet zeggen, dan zou ik beter naar je situatie moeten kijken, maar afhankelijk of afgaande op wat je nu hier schrijft, dus je zegt nogal wat, weet je, ik, ik, ik, uh, mijn werk is een combinatie van mijn passie en talent en ondanks dat kom ik toch nog moe thuis. Ja. En... En jij zegt, in de manier waarop wij naar passie en talent kijken, kan dat eigenlijk niet. Dus is er ergens iets fout gegaan in de definitie van hoe je... Ja, je zet jezelf nogal klem door te zeggen, oké, okay, het is dus een combinatie van passie en talent. En dat is inderdaad waar. Wij zeggen, als je dat combineert, zou je inderdaad energie moeten uh, overhouden. Ja, aan een eindeloze bron. Uh, aan ja, gehoor. dan zit je in je eigen bron. Maar ja, bij jou is dat niet het geval, wat doe ik mis? Nou, dan, dan zou ik dus teruggaan naar, oké, okay, is dat dan wel echt je passie? En in jouw geval, hoe je het in een kleine lettertje schrijft, denk ik dat dat zo is? Is het dan wel echt je talent? En ik gok dat daar de schoen vringt. Namelijk dat je op je tenen loopt. Dus je kunt wel ergens uh, werken waar je dan redelijk goed in bent, maar als je dat moet overcompenseren, dus je echt goed je best moet doen om dat werkend te krijgen, kan het wel dienen uh, of bijdragen aan je passie en weet ik veel wat. Maar op, je houdt het niet vol om lang op je tenen te lopen. Dus het moet je, als het werkelijk je talent is, gaat het je met enig gemak af. Ja, het idee van, van passie is dat je datgene doet wat je echt belangrijk vindt. Niet eens per se wat, wat je nou altijd alleen maar heel leuk vindt, maar vooral wat er voor jou echt fundamenteel toe doet. En Je talent gaat erover dat, het, dat je er zo goed in bent, dat je, er, dat je bij wijze van spreken niet eens door hebt dat je het doet, omdat het zo vanzelf gaat. En als je die twee gebieden combineert, dan overlappen die elkaar in het midden. En in dat stuk ben je wat wij noemen in je element. En in je element, daar zit een bepaalde... Uh, het, het gevoel van flow of het gevoel van uh, moeiteloosheid zit daarin. En je merkt op veel plekken waarbij mensen uh, druk ervaren, stress ervaren, heel veel vermoeidheid voelen, dat die twee gebieden niet op elkaar zijn afgestemd. Dus dat je ofwel heel veel al je kwaliteiten inzet op een stuk waar je eigenlijk helemaal, wat je eigenlijk helemaal niet interesseert, wat je eigenlijk gewoon niet zo belangrijk vindt, wat voor jou er niet echt toe doet. Nee, wat vooral voor andere mensen heel belangrijk is en daar krijg je dan betaald voor, dat is ja. de ruil, de compensatie. Of, Iets wat wel heel belangrijk voor je is, maar waar je nog niet echt op een plek zit waar je ook je talent in kunt zetten. Dus waar je nog, waar je nog voor je gevoel heel hard voor moet werken of heel hard aan moet trekken. Ja. En pas op het moment dat je die twee dingen samenbrengt, dan ontstaat er iets als moeiteloosheid. Ja, en dat is dan ook meteen het antwoord op je vraag. Dus volgens mij, als ik het zo interpreteer, eh, Willemien, dan zou ik kijken of het wel echt... ...in het talentstuk zit op de manier zoals Arjan het net omschreef... ...dat daar een bepaalde mate van moeiteloosheid in zit, dat je goed afgaat... ...en dat je natuurlijk jezelf daar verder in kan ontwikkelen, et cetera... ...of dat je stiekem op je tenen aan het lopen bent. En nou, wij kijken wel eens bij, bij organisaties binnen en dan valt het ons op... ...dat heel veel functies, heel veel mensen eigenlijk net iets te veel carrière hebben gemaakt afgaande op hun talent. Dus dat ze eigenlijk de hele organisatie een beetje op hun tenen boven moet hun, lopen. wat er van je het verwacht wordt dat je steeds doorgroeit, doorgroeit, doorgroeit. Ja. Terwijl Het is echt heel aangenaam om ergens te zijn op een plek waar je gewoon heel goed functioneert. Waar je gewoon stevig op de grond staat en weet, dit kan ik goed, dit doe ik goed. Ja. Kom maar op. Ja. Dus dat, die vraag wil je voor jezelf eerst eens goed onderzoeken. Ja. En daarna kan je altijd nog kijken, eet ik wel goed, sport ik wel genoeg, slaap ik wel voldoende, ja, sowieso wat ook voor, verstand, energie, ook wat voor energie krijg ik van de Tuurlijk. mensen om me heen, bla Maar ga eerst eens terug naar die andere twee vragen. Leef ik echt mijn talent, leef ik echt mijn passie en dan zie je wat er gebeurt. Ja, succes.